Ja, je zult het vast wel herkennen. Je ziet een tweet, je reageert erop en niet lang nadat je die tweet, die reactie verstuurd hebt, denk je: Oh nee. Nou, zo was het voor mij ook. Uh, ik had een tweet van Fleur voorbij zien komen uh, als reactie op Judith. En in die tweet zei uh, Fleur van: Oh my, mijn digitale vaardigheden omvatten nog niet het vinden of maken van GIFS. Ja, wat is daar het logische antwoord op? Nou, wedden dat je voordat het weekend voorbij is dat heb geleerd. Um, wat ik natuurlijk niet had gezien, dat uh, die tweet van Fleur richting Judith niet alleen richting Judith ging, maar richting nog 48 anderen. Dat mijn tweet naar diezelfde 48 anderen ging, dat ik voordat ik het wist in een tweetgesprek zat met allemaal gifjes van favoriete films en daar de scène uit. Um, en natuurlijk dat Fleur het enige deed wat ze eigenlijk kon doen, zeggen van help. Dus wat zit je dan op je vrijdagavond te doen? Dan zit je uit te zoeken van hoe leg ik iemand uit, hoe je gifjes maakt van je favoriete film. Nou, voordat je dat doet, uh, er zijn eigenlijk globaal gezien drie opties. De lazy optie, de luie optie, Google it. En lazy klinkt misschien negatief, maar eigenlijk is het wel het verstandigste. We maken vooral in het onderwijs uh, veel veel materiaal. Opnieuw wat al lang dat iemand een keer gemaakt is. En zeker bij zijn GIF's van favoriete films. De kans dat iemand anders dat GIF je al een keer gemaakt heeft, is gewoon heel groot. Dus zoek het eens op, we gaan het zo zien. Er zijn een aantal online opties. Daar ben ik niet zo fan van. Het gaat wel makkelijk, je hoeft te installeren, maar ja, het is iets minder flexibel. Um, ik heb een offline optie Screen to Gif. Sorry, het is alleen voor Windows. Uh, ik, ik weet niet zo wat handig is voor een Mac. Daar kan iemand anders een uh, screen, uh, filmpje van maken. Nou de belangrijkste eerste vraag natuurlijk is, waar wil je een gif van maken? Nou, voor mij was dat uh, uiteraard deze scène uit Top Gun, waar uh, Val Kilmer uh, eindelijk vriendjes wordt met uh, Tom Cruise. Stukje waarbij hij zegt van, you can be my wingman anytime. En Tom Cruise antwoordt met, bullshit, you can be mine. Nou, dat is de opdracht waar we aan gaan werken. De eerste optie die ik noemde was Google het. En ik noem dit wel lazy, maar het is eigenlijk ook wel verstandig. Ik kijk gewoon eerst of iemand anders al een keer gemaakt heeft. Dus als ik zeg Topcon um, Topcan top. Juist. Topcan yes, top Wingman GIF. Nou, je ziet dat Google het al als suggestie geeft. En waar een paar afbeeldingen van Topcan Wingman GIF oh, hier op Tenor. En als ik doorklik en dan zie je van Hey Van you can be my wingman, anytime, bullshit, you can be mine. Daar heb je al meteen uh, datgene wat je wil hebben. Copy link to clipboard, share to Twitter. Je kunt de gif meteen uh, gebruiken. En zoals je hier ziet aan de zijkant, er zijn een heleboel andere gifjes van uh, Topcon zo beschikbaar. Dus waarom heel veel tijd besteden als jouw film er al bij zit. Er zijn nog Natuurlijk andere plekken dan Google, Jiffy.com, uh, dus G-I-P-H-X-I.com, is een andere plek waar je heel veel GIFs bij elkaar vindt. Uh, daar is het iets minder handig vinden als ik daar zeg uh, Topkan Wingman, dan vind ik op zich wel GIFs. Kijk zoals hier en daar die met Topkan te maken hebben. Daar maar ja, toch niet zoveel als dat ik op uh, Google zou vinden. Het is niet zo snel. Uh, die betreffende scène. Maar Jiffy is in ieder geval een plek waar je heel vaak uh, terechtkomt. Al was het maar omdat een aantal tools uh, gewoon in hun chatoptie uh, de mogelijkheid hebben om een GIF's toe te voegen. Uh, en, en vaak komen die GIF's ook van Jiffy. Uh, dus zoek je er eentje, zou je ook daar nog kunnen zoeken. De tweede optie die ik noemde was het online maken van een GIF. Um, dat betekent dus dat je de video moet gaan opzoeken waar het fragment in zit waar je de gif van wil maken. Bij voorkeur is dat fragment zo kort mogelijk. In mijn geval is het al best een lange uh, clip met ongeveer 6 seconden. Vaak zijn het maar een paar seconden die uh, uh, mooi in een loop werken. Maar je moet ergens een plek hebben waar je uh, de video vandaan haalt. Um, het kan zijn dat je... Uh, ...de dvd heb, heb je in dit geval niet zoveel aan als je het online wil doen. Dus als je een online tool wil gebruiken... ...dan wil je hem bijvoorbeeld van Facebook of in dit geval van YouTube afhalen. Dus je gaat naar YouTube.com... Uh, ...je zoekt in dit geval op Topkan uh, Wingman... ...en waarmpel je vindt een clip van 2 minuten 42... Uh, ...waar dat betreffende fragment in zit. Nou heb ik dit inmiddels al zoveel voorbereid... ...dat ik weet dat zo ongeveer op 44 seconden... ...de betreffende clip zit... Uh, even wachten en 48, be 48 begint die you can be mine. Yeah. Okay, 48 tot 55 seconden zit de clip nou dan zijn er een aantal uh, uh, sites um, dit is uh, gifrun.com daar kun je de link dus de link die je van youtube krijgt, die kun je kopiëren en die kun je hier inplakken en dan haalt hij de video op en dan kun je ook hier weer zeggen van oké, okay, vanaf 48 en dan weten we, het, nou in dit geval tot 55, dus dat zijn uh, 7 seconden ja, 7 seconden 7 en dan kun je zeggen create gif en dan maakt hij de gif voor je het vervelende aan gif run het voordeel is, je hoeft geen account aan te maken zoals bij Jiffy. Het nadeel van Jifrun is dat het toevoegen van tekst uh, weliswaar kan. Um, maar in mijn geval niet echt leiden tot het uh, gewenste resultaat. Er staat hier wel een optie Add Text. Um, maar ik kreeg in ieder geval niet het effect zoals ik dat uh, wilde hebben. Maar je kunt hier nu meteen eigenlijk uh, de GIF downloaden uh, en daarna eventueel uh, verder bewerken. Dus dat is op zich wel uh, wat het mooie. Een tweede optie online is uh, Make a GIF. Uh, die werkt soms heel goed, uh, maar toen ik net de eerste keer probeerde om uh, een opname te maken van het proces, zei hij van uh, ik kan geen GIF maken, dus we gaan het nu nog een keer proberen. Als ik kies uh, Create a GIF, ik kies YouTube to GIF, ik plak daar de URL van het filmpje in. Ja, kijk, en dan zegt hij nu van sorry, ik kan niet. Kijk of hij wel nu wil... Ja, nu doet hij toch. Uh, ik weet dat hij op um, 48 begint. Ik ga hem netje even naar 48 zetten. Uh, iets ervan af, 48, zeven seconden lang. Hoppakee, uh, tot zeven. Nou, dan kun je hieronder nog even zien, neem de audio. Je you can be my Bullshit. You can be mine. Oké, okay, <laughs> dus dat klopt. Nou hebben we in een GIF hebben geen, uh, geen audio, dus we willen captions. We dus zeggen hier: uh, You can be my wingman anytime. Je uh, ziet dat hij een beetje verschoven moet worden en wat verkleind. Zit dus hij daar? Dan uh, moet de respons: Bullshit. You can be mine. Uh, die hier hieronder. Bij Make a Gif kan ik geen tijdspanners instellen. Dus ik kan niet zeggen het ene verschijnt en het andere verdwijnt. Maar op zich, zo kan het wel. En dan zeggen we, nou, we hebben op deze snelheid. En we zeggen continue to publishing. We moeten een categorie kiezen. Het is een movie gif. Uh, dan zeggen we, Topcan, wingman. Dan moeten we hier misschien nog uh, Topcan. Wingman. Uh, ja, dat lijkt me goed. Meer hebben we ook niet nodig. Create a GIF. Ja, dan geeft hij nou weer een foutmelding. Dus ik zeg nog een keer: create a GIF. Ja, nou uh, krijgt hij hem wel. En dan moeten we even wachten. Zoals je ziet, uh, de site heeft een premium-optie. Dan uh, heb je wat meer mogelijkheden. Ik heb nu uh, geen account aan gemaakt, ben niet ingelogd. Uh, ik uh, ben gewoon naar Make a GIF gegaan en heb die URL ingeplakt. Ge um, je zult zien dat inderdaad de kwaliteit van de GIF iets lager is dan bijvoorbeeld de optie die ik heb als ik het offline doe. En het zal ongetwijfeld lager zijn dan wat je nu hier uh, uh, in het filmpje ziet terwijl je aan het wachten bent op uh, Processing. Ik zal hem even pauzeren en daar ik het resultaat laten zien. Oké, okay, daar zijn we weer. Wat je ziet, is uh, ja, dat ik helaas beter had moeten weten. Ik heb uh, de onderste tekst wat laag uh, neergezet. En omdat het werk van uh, het watermerk van makegif.com uh, op een vaste plek staat, uh, loopt hij nou door mijn uh, uh, gif heen. Uh, de enige manier die ik nu heb, omdat ik niet ingelogd ben, is uh, weer. Bij nul beginnen en nog een keer de tekst intypen. Maar je ziet, uh, je hebt hem hier zelf gemaakt. Uh, je kunt hem dan daarna gewoon op Twitter gebruiken, de link gebruiken en uh, je, hebt je, je hebt je GIF. Een laatste online optie die ik je wil laten zien is via GIFs.com. Als je uh, een YouTube.com uh, filmpje bekijkt uh, en je zet ervoor GIF. Dus www.gifyoutube.com, niet GIFs, dat is een beetje raar, maar www.gif.gif.youtube.com met diezelfde link en dan kom je bij GIFs uit met al meteen uh, de juiste video geladen. Uh, het principe is eigenlijk hetzelfde: uh, je geeft aan welke uh, begintijd, welke eindtijd. Uh, het belangrijkste verschil hier is dat je ervoor kunt kiezen om um, de captions, dus de tekst, om die te laten verschijnen en te verdwijnen. Uh, waardoor je dus uh, You can be my wing wingman anytime en bullshit You can be mine apart uh, in beeld laten verschijnen. Ook hier zeg je dan create gif. Het is niet not suitable for work. Het kan public zijn. Uh, we kunnen zeggen dat kan uh, wingman nou, Dat vind ik wel even voldoende. En ik zeg uh, next. En uh, we moeten even wachten. No thanks. En hoppakee, daar is hij. Je kan be my wingman anytime. Nou ik kan zeggen van. Uh, doe maar even die movie clip. Uh, even kijken, het is 8 van 8. 1986. Hoppakee. Opgeslagen. Nou, dan is het even wachten op de. Direct link. Maar je hebt al de Facebook-link die je kunt kopiëren. Um, en ook hier kunnen we hem dus gewoon uh, zo op Twitter gebruiken. De laatste optie. En op zich mijn favoriete optie is het gebruik van uh, een los doeltje. Uh, ik noem het offline capture. Um, sorry, ik gebruik uh, Windows. Dus ik ken, ik ken dit eigenlijk ook voornamelijk als uh, tool screen to GIF. Uh, op screen2gif.com, een gratis open source tooltje. Um, als fijne, is, het is ook een, uh, een portable uh, tooltje, dus je hoeft het niet te installeren. Uh, ik heb gewoon op mijn uh, OneDrive heb ik een mapje staan met USB-apps. Uh, van het idee van vroeger zetten ze op een USB-stick, tegenwoordig staan ze gewoon op OneDrive. Daar staat ook screen2gif, dus dat betekent dat overal waar ik op een Windows computer toegang heb tot mijn OneDrive, uh, ...heb ik ook toegang tot uh, dit uh, Screen Capture Tooltje. Het maakt schermopnames, alleen kan die ze dan opslaan als, uh, als GIF. Um, grote voordeel is, is dat de kwaliteit daarvan uh, heel hoog is. Het nadeel is, is dat de video's soms uh, groter worden, of de gifjes die eruit komen, heel groot worden. Uh, het idee is eigenlijk gewoon net zoals bij een, uh, uh, bij een normaal Screen Capture Tool... Dus je hebt een, een, een venstertje, dat kun je in afmetingen uh, verplaatsen. Dat zet je over datgene wat je op het beeldscherm wil, uh, uh, wil opnemen. Dus dat kan een YouTube-filmpje zijn, dat kan een lokaal video zijn, uh, maar dat kan ook gewoon een uh, scherminstructie zijn. Uh, dus als je kleine instructies wil opnemen, uh, dan kun je dat bijvoorbeeld met uh, uh, Camtasia Studio doen, um, maar je kunt het ook met screen to gif doen. Um, hij maakt dan een opname, Die komt dan in de editor, en in de editor kun je echt op, op, op beeldniveau kun je dingetjes uh, bijsnijden. Je kunt er ook uh, tekst in plaatsen. En dan kun je aangeven: op deze, van deze tot deze uh, frame moet die tekst verschijnen. En dan kun je hem exporteren, ofwel naar een videootje, ofwel rechtstreeks naar een GIF. Um, ik vind het een, heil, een hele fijne tool, maar zoals gezegd, uh, soms levert hij wat grote uh, GIF's op. Uh, een GIF voor Twitter mag maximaal 15 AB zijn. En ik moest. Uh, de, de opname die ik gemaakt had uh, met screentje Gif van, van deze Top Gun scène moest ik al in de hoogte en de breedte wat bijsnijden. Uh, om ervoor te zorgen dat ik uh, net onder die 15 MB in kwam. Goed, tot zover uh, de uitleg voor de drie opties om uh, gifs te maken van, uh, uh, van wat dan ook eigenlijk. Uh, maar in dit geval van filmpjes. Uh, de eerste dus, Google het. De tweede, uh, gebruik een online tool en dat is vooral handig uh, als die video bijvoorbeeld op YouTube staat. En de derde optie die ik je gegeven heb, uh, Screen to GIF, een offline uh, screen capture toeltje wat GIF's kan opslaan. Ik hoop uh, dat je de voordeel mee doet. Uh, als je andere tips hebt, laat ze gerust in de reacties hieronder horen. Tot zover, Goedjes. hoi!